Nou, ik, ik was bij de voetbal aan het werk en uh, toen kreeg ik het benauwd en toen kreeg ik druk op mijn borst en toen nou, ging ik tien minuten zitten en dan ging het weer en dan ging ik weer verder en toen ging ik de andere dag ging ik boenen en dweilen en toen kreeg ik het weer en toen had ik mijn huisarts gebeld, maar die nam niet op en toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik gebeld en toen kon ik schoen, dus kon ik komen bij die dokter. En toen, toen zegt die dokter wat scheelt er aan? Ik, zeg, nou, ik zei nou, ik heb druk op mijn borst en benauwd. Als je nou, je zegt, ga maar naar, de, naar Bleuland, Bleuland. en dan uh, kijken ze daar wel wat er aan de hand is. Dus ik uh, op mijn brommetje in de gouden toe. En ik had mijn brommetje neergezet. En op een gegeven moment moest uh, ik er eentje lopen, toen kreeg ik het weer. Nou, toen kwam ik dan met de eerste hulp. En uh, nou, toen moest ik op mijn bed gelegd, er werd het bloed afgenomen en een uh, hardvilletje gemaakt. En toen bleek dat ik al drie harde varkens gehad had. Dus... En toen kwam ik natuurlijk in De Haag terecht. Ja, het is me 100% meegevallen. Echt waar. Ik werd wakker. Uh, het enige wat ik nog weet is dat uh, die, die, die leidingen eruit getrokken werden. Dat deed wel erg zeer. Dat is het enige wat mij heel zeer gedaan heb. Maar voor de rest is het me zo meegevallen. En de derde dag liep ik alweer op de gang. Ja, ah, schitterend. Echt geweldig. Ze leggen het allemaal goed uit. En ze komen in je bed en alles. En uh, ja, het is me zo meegevallen. Ja, en de kamer, schitterend. En uh, die mensen die uh, komen vragen wat wil je eten. En allemaal uitleggen. En dat was uh, echt geweldig. Ja, ik doe alles weer, ja. ik fiets veel en ik werk bij de voetbal, dat blijf ik doen. Dat heb ik altijd gedaan, ze verklaring van vergek me, ik blijf het doen.